Hallo mensen, welkom ik maar op game. ik speciaal iets. Want Thijs zit daarmee naast de. Want hij zit in mijn house. En we hebben een verrassing voor jullie. Toch, Thijs? Ja, ja. Ja, ja, ja, ja. We hebben een eigen Minecraft server. Ja, ja, ja. We hebben nog geen naam, dus jullie kunnen allemaal in de jeugd zetten. Wat voor. Uh, ja, hoe het moet noemen. Eh. Uh. Ja, kijk. Dit is het. Kijk. Ik zal even een kort verhaaltje vertellen. Thijs staat er gewoon zoals we op. <lacht> Hier, dit is iets heel erg gebeurd, want dit schip. Is te hard binnengekomen? Te hard die... Te hard die, te hard die jongen, te hard... Nee, is te hard binnengekomen. Te hard aangelegd. Dus daarna is dat, dat is het verhaal van het schip. Maar voor de rest, dit is ons huis. Toem! Ja. Doem. Dit is ons huis. Awesome of niet? Ja toch. Alleen naar huis. Oké. Okay. Nou. <laughs> dit is onze vuurtoren. <tom> dit is onze glazen koepel. van een nog voor extra licht. Dit. Uh, Jij ja, hebben thuis niks samen gemaakt en zo. Dit heeft Thijs alleen gemaakt. De draak. Dit is een stukje van de. Dus ja, nee, Thijs heeft de draak toen ik zelf ga. Uh, ik heb die trap gemaakt en zo. We gaan niet aan. Dit is dus, dus het werk van Thijs. Dus dat hebt, was het was Het is in het begin werken erachter. De kant! Weet je wel, kijk. Die heeft Thijs allemaal gemaakt. Bäh. <tosses> <tosses> <tosses> ja, uh, draak. Ja, dit is ons eigen tuintje. Tuinieren. Fuck. Tuin, tuin, hier, tuin, tuin, dit. Tuin, hier, als bazen. Tuin, ja. uiter. Uh, ja, dit is ons, dit is ons huisje. Wat gebeurt als ik weer hierop lig? Dan gaat de deur daar zo. Nee Oh ja. Ha, even lol. Dit is. Ja, dat zijn de slaapkamertjes. Ja. Slaapkamertjes voor onze logeerde okay. mini. Juist. Voor a... een. The... Oké. Okay. Nou, ik zal eens kijken wat er in deze chest zit, man. Heel allemaal de heksen cadeautjes. <laughs> oh, een geentje. Oh, en boven staan ook nog cadeautjes. Oké, okay, man niks. <laughs> nou. Nou. Oh, oh, ik ga lekker niet ben, wel? Naaah. O. Dit kan niet. Oh. oh, ja. Oh, oh, oh. oh, oh. Ja, we gaan nooit oh, naar. Oh, oh, oh, Gewoon voor de C, joh. Dompie. Ja, nou, ze is niet over. lekker. Ik stel maar die geld van niet Ja, dat krijg je niet meer terug. Echt wel. Nee. Wel. Nou, 10 euro. Oh, daar ligt hij, kijk. Ah, dat ja. wist ik niet. Oh, noep. Hoe heb je dan heb je alles open? Heb oh. je dan alles open gemaakt? Ja, ha, hoe bedoel je? Ja. Heb je heel veel dak opgemaakt? dat ging sneeuwen? Ja. Oh, maar, god, ik Dit is onze hal. De, oh! Tuurlijk. Extreem omlopen. Ja, uh, sorry. Tim, tim, tim, tim. Dit is onze etenszaal met taart. Eetzaal! Taart! Kijk, dit is onze dodelijke troon. hier Thijs zitten, hier, ik zit, van andersom, dat moet ik niet. Pink Alexander. Kijk, daar zit PNB B uit of wie? Maxima. Yes, oh this. nee, Ara, Ara en daar zit uh, Alexander. Ja, oh. nee, nee, die andere moet... Nee. nee. Jawel. Nee. Zijn <laughs> op Nee, oké. Okay. Nou, dit is een beetje ons huis, snap jullie. We hebben dus een super lang bezig, het is super grappig. Oh. Uh, kijk, het is gewoon Dat beetje... daar is daar Robert zijn is Zijn kunstwerken. Ja, dat hadden we op het begin gedaan. Toen dacht had, tijd toen had van, kom maar aan de onderkant eruit. houden. van gewoon lol en dat is best wel vet. echt vet. Een vet effect. Sorry, we zien mijn woorden niet meer. We hebben heel veel dingen opgeblazen, of dingen gebouwd. Heel grappig. Uh, ja, dit is dus een beetje ons kasteel, huis. Je weet het allemaal wel. Hé, de dak is niet af. Ja, dat is een open stuk dat hoort zo. Oh. Uh, ja, uh, dat is een hele beeld hele op we hebben gemaakt. Dat is onze plek. Wat heb ik dat ook alweer? De bomen. Nee, dat is een popje die een boom vasthoudt. Ja, joh. Eh, die die dingen gemaakt. Wie? Wat heeft je gemaakt? Oh, bomen! Ja. dorp <laughs> zijn dorpelingen, bomen. Uh, kijk, we zijn <laughs> nu eventjes bezig hier zo. Uh, zie je, het uh, gaan we helemaal droog maken. Dit is de plek namelijk. Kan je Ja, yeah. dat werkt ook gewoon, hè? Ja, maar met het glas werkt het niet. Dus, uh, zo, en dan kan je zo lopen naar, het, uh, ja, springen. naar de piratenboot. Ja, wij kunnen het doen. Dit was, eh, uh, yeah, een beetje alles. Jullie kunnen allemaal, uh, we, we hebben nog geen uh, naam voor de server. We hebben ook al gezegd. Oh, echt waar? Oh, ja, ik weet het allemaal niet meer hoor. Uh, ja, dus jullie kunnen allemaal, eh, uh, we gaan even opvullen. Dus ja. Yeah. Vergeet niet te liken, natuurlijk, maar mijn account. Of dit filmpje. Vergeet niet te abonneren op mijn account, natuurlijk. Vergeet zeker niet te abonneren op Thijs account. Dat wil ik zeker niet vergeten. En Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Uh, ja, we gaan nog even kijken wanneer de, de server is al open of niet thuis. Oh, de server is nog niet open. Maar binnenkort, in ieder geval wel. Als het goed is, of niet. Ja. Ja. Nou. Maar we beginnen met vijf mensen. Ja, we beginnen even met vijf mensen. We hebben de persoon die de leukste naam heeft verzonden We wij wel vinden voor de server die. Uh, is Pip vijf leukste namen en die moeten battelen tegen elkaar voor wat, wat de naam wordt. Ja, dus uh, dat wordt super grappig. Um, ja, dit was dan weer de robot Game. Nieuwe robot Game. Uh, ik, ja, we gaan nou een TFT-aflevering uh, maken, dus uh, later. COLO Terrorista!